Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de belangrijkste termen in de farmacologie. We gaan het hebben over farmacotherapie, geneesmiddelen, indicaties, contraindicaties, dosering, bijwerkingen en interacties. De farmacologie is de wetenschap van de geneesmiddelen en farmacotherapie is het behandelen met geneesmiddelen. Er bestaan verschillende soorten therapieën. De causale therapie waarbij we de oorzaak wegnemen zoals antibiotica tegen een bacterie, maar helaas is dit zeldzaam, vaker geven we symptomatische therapie, waarbij we de ziekteverschijnselen verlichten of onderdrukken. Een voorbeeld zijn de antihypertensiva, medicatie tegen hoge bloeddruk, waarbij we hopen dat omlaag te krijgen. Ook bestaat er nog substitutietherapie, dus het aanvullen van tekorten zoals bij diabetes type 1 met insuline. Deze therapieën doen we met geneesmiddelen of ook wel een farmacon, medicijn of medicament genoemd. Dat is elke stof, natuurlijk of synthetisch, die wordt gebruikt als middel ter behandeling van klachten of het genezen van ziekte. Van elk geneesmiddel dat op de markt is, bestaat een generieke naam en een merknaam. De generieke naam is hetzelfde als de stofnaam, dus de naam van het werkzame bestanddeel. Dit zijn meestal lange ingewikkelde namen zoals bijvoorbeeld simfastatine, een cholesterolverlager, en fabrikanten geven dit dan vaak een flitsender naam, zoals Zocor of Omeprazol en Lozec, of levonorgestrel ethynil en Microginon30. Verder bestaan er geneesmiddelen die moeten worden voorgeschreven voordat je ze kan gebruiken. Het gaat via een recept van de arts. En ook bestaan er geneesmiddelen die je op eigen initiatief kan kopen, bij de apotheek of bij de drogisterij. Denk maar aan paracetamol en anti kortspilletjes deze middelen noemen we over-the-counter medicatie, over de toonbankmedicatie, medicatie, vaak afgekort tot OTC. Als je het medicijn inneemt zijn er twee mechanismes die belangrijk zijn, wat de stof met het lichaam doet, oftewel farmacodynamiek, en wat het lichaam met de stof doet, oftewel farmacokinetiek. Dit zijn twee belangrijke termen in de farmacologie. Farmacodynamiek bestudeert hoe het middel op celniveau werkt door in te grijpen op bijvoorbeeld een receptor of een ander molecuul en het kijkt naar de reden waarom we het middel geven, het farmacologisch effect. Zo zal bij een antihypertensivum, een antihoge bloeddrukmiddel, hopelijk de bloeddruk naar beneden gaan. Farmacokinetiek bestudeert juist wat het lichaam met de stof doet. Het moet de stof opnemen, oftewel absorptie, het moet de stof verdelen over het lichaam, oftewel distributie, het moet het middel verwerken en omzetten, wat we metabolisme noemen, en als laatste moet de stof ook weer uitgescheiden worden, de eliminatie. Farmacodynamiek en farmacokinetiek zijn zulke uitgebreide onderwerpen dat ik daar niet aan toe kom in deze video, binnenkort zet ik twee video's daarover online op de Juf Danielle Academie. Laten we hier doorgaan met nog meer belangrijke termen in de farmacologie. Indicaties zijn de aandoeningen waarbij het middel voorgeschreven kan worden. Zo kan je bijvoorbeeld een antihypertensivum bij hypertensie voorschrijven, een te hoge bloeddruk. Maar een antiepilepsiemiddel zou raar zijn dat heeft een andere indicatie, namelijk epilepsie. Er zijn middelen die meerdere indicaties hebben en dus bij meerdere aandoeningen werken. Bijvoorbeeld een antidepressivum kan werken tegen een depressie, maar ze werken ook bij angststoornissen. En dus hebben ze zowel de indicatie voor depressie als angststoornissen. Soms kiest een arts ervoor om het middel heel bewust buiten de indicaties om voor te schrijven. Dit heet off-label voorschrijven, wat je kan interpreteren als buiten de boekjes om. Dit mag niet zomaar, dat is wettelijk bepaald, en meestal gebeurt het als de medische richtlijnen handboeken en vakliteratuur het middel als werkzaam aanwijzen bij de off-label indicatie. Een voorbeeld is een beta beta-blokker, propranolol, normaal bij bijvoorbeeld hartritmestoornissen, maar nu off-label bij examenvrees. Contraindicaties zijn de tegenhanger van indicaties. Het zijn de aandoeningen waarbij het middel juist niet voorgeschreven mag worden. Dit is het eigenlijk altijd omdat er dan bij het geneesmiddel onaanvaardbare risico's ontstaan door het wel te geven. Zo kan een middel dat de hartslag vertraagt gecontraindiceerd zijn bij mensen die al een trage hartslag hebben. Vaak gaat het hier om risicopatiënten zoals kinderen, zwangeren, ouderen en mensen met meerdere ziektes (comorbiditeit). Er bestaan absolute contraindicaties waarbij in geen enkele omstandigheid het middel gegeven mag worden. Bijvoorbeeld bij een zwangere vrouw of een vrouw die zwanger wil worden, die mag absoluut geen anti-acne-medicatie gebruiken die gebaseerd zijn op vitamine A, zoals isotretinoïne. Dat is super schadelijk voor het ongeboren kind en dus is het een absolute contra-indicatie. Wat ook bestaat is een relatieve contra-indicatie. Dan moet er zorgvuldig worden overwogen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Of kan er bijvoorbeeld worden nagedacht over een lagere dosering of kan er voor een ander middel worden gekozen. Dan dosering De hoeveelheid van een geneesmiddel dat per keer wordt toegediend. Als er te veel wordt toegediend noemen we dat een overdosering, waarbij afhankelijk van het middel vervelende bijwerkingen kunnen optreden. Of juist een te lage dosering, wat we een onderdosering noemen. En In dat geval kan het medicijn niet goed zijn werk doen en zie je dus dat symptomen blijven bestaan of terugkomen. Wat ook kan gebeuren is dat naarmate je het geneesmiddel langer gebruikt, er steeds meer van moet gebruiken om de werkzaamheid te blijven behouden. Dit noemen we gewenning en dat is een bekend verschijnsel onder andere bij verslavende middelen zoals drugs en opiaten zoals morfine, fentanyl en oxycodon. Bijwerkingen van elk geneesmiddel staan in de bijsluiter. Dit betekent echter niet dat je de standaard de bijwerkingen zal krijgen en dat betekent ook niet dat je ze altijd en allemaal zal krijgen. Het verschilt dus heel erg per persoon waar je last van krijgt en jammer genoeg kunnen we dat tot nu toe niet voorspellen. Bijwerkingen zijn alle effecten van het geneesmiddel behalve waar het voor was voorgeschreven. Ze kunnen dus zowel positief als negatief uitpakken, maar het meest bekend zijn toch de negatieve bijwerkingen, zoals diarree van antibiotica en gewichtstoename van pretnison. Maar wist je bijvoorbeeld dat sildenafil, beter bekend onder de merknaam Viagra, ooit werd bedacht tegen hoge bloeddruk en dat daar toevallig een positieve bijwerking werd ontdekt, zoveel zelfs dat het nu voor de destijds bijwerking nu indicatie wordt voorgeschreven, de erectiele dysfunctie. Negatieve bijwerkingen voor een ongeboren kind, ofwel een foetus, wat bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen kan geven of een groeiachterstand, wordt teratogeen genoemd, letterlijk monster maken. Dit is bij zwangere vrouwen altijd een extra afweging het medicijn wel of niet te geven. Van sommige middelen staat vast dat het heel schadelijk is voor het ongeboren kind zoals we net de isotretinoïne hebben besproken, waardoor de teratogeniteit van het middel een absolute contra-indicatie wordt. Dan hebben we nog de interacties. Een stof, dan wel geneesmiddel, kan een ander geneesmiddel versterken, verzwakken of met rust laten. In het geval van versterken of verzwakken spreken we van een interactie. Een bekende interactie is het drinken van grapefruitsap met allerlei verschillende geneesmiddelen, onder andere cholesterolverlager symfastatine. Het verhoogt de bloedspiegel van symfastatine namelijk heel erg en dus heb je kans op overdosering. Weet jij nog meer geneesmiddelen die interacties geven? Beschrijf het in de reacties. En dan als laatste nog de tip de website www.farmacotherapeutischkompas.nl waar je alle informatie kan vinden over alle medicijnen die we in Nederland voorschrijven, allemaal bij elkaar. Heb je wat gehad aan deze video? Laat het me dan weten door hem een duim omhoog te geven en abonneer je op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken!